Goed zo, Joyce! Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Roosje! En je dochter staat beneden bij de waterbak. Hé, hey, Annabel, kom eens, bel. Oh, je gaat drinken! Oh, Annabel! Oh, Annabel! Oh, je komt hierheen! Hé, hey, Joyce, goed zo, Joyce! Ho, oh, Joyce. hey Roosje, geen trappen Roosje? Hey Blackjack, oh Blackjack. Alle vier bij elkaar, ja. Goed zo Joyce. En de Shetlanders staan weer voor. Ik kan alleen Roosje haar ogen niet zien. Hey Roosje, hey Roosje. Goed zo Roosje.